Alle spelers staan klaar. Scheidsrechter staat klaar. Het fluitsignaal heeft geklonken. En we zouden ongetwijfeld een lange bal krijgen van Sam de Wit. Nee, toch niet. Zoekt gelijk Stef Nijland op. Spelbeeld zoals verwacht. Stef Nijland. Prachtige paas van Sam de Wit. Ali Akla van achteren. Kennelijk niet. Nou, scheids. Ik weet het niet. Het zijn zo. Nu snelle uitbraak DVS. Maarten van Dijk. Maarten van Dijk. Alleen op de keeper af. Maarten, nee Maarten. Jammer, jammer. Aliakla. Tarek Evre. Mooie beweging. Prachtig, prachtig, prachtig, prachtig. Nou, Stef, doe maar weer. <laughs> jammer. Oh, prachtige actie weer van uh, Stef Nijland. Zo subtiel meegegeven aan Nicky van Hilten, Maarten van Dijk altijd in de stellingen. Altijd, ja, ik noem het aanbiedbaar. Maar <laughs> ik heb door mijn grote vriend erop gewezen dat dat een nieuw Nederlands woord is. Aliakla. Nou, besluit toch heel snel te gaan schieten. Wel verrassend. Toch weer koppend, uh, Maarten van Dijk. Prachtig. Oh, oh, oh, wat mooi. Ja, buitenspel. Overduidelijk. Nou, een heel mooi stiftje. Oh. Foutje. Au. Oh. Daan, Daan. Wat is dit? De beste voetballer van DVS, bijna. Julian Jansen met de ingooi. Oh, wat een pegel. Dat, uh, dat was verdiend geweest. Ja, ik volgens mij uh, raakte Daan Huiskamp die bal aan. Nu dan, oh Frankie Oh, Ali Aliakla. prima op de borst, aangenomen. Maarten van Dijk, Maarten van Dijk, prachtige paas. Omar El Ghazouani. Trek naar binnen, trek naar binnen. En, oh, oh, oh, oh. Velen onder het publiek hadden hem al geteld. Mooie beweging, mooie actie daar. Ja, recht op de doelman af. Daan Huiskamp in dit geval. Mooie loopactie van Virgil Chin Ashu. Ontzettend moeilijk om dat te beoordelen voor een scheidsrechter. Zeker tijdens vrije trappen. Er gebeurt van alles en nog wat. Dat zag je afgelopen donderdagavond bij Feyenoord natuurlijk ook. Tegen A.S. Roma. Diepe bal daar. Op die heerlijke voetballer. Tom Bijen. Tom. Ja, jongen, jongen, jongen. Dat was het bijna zover. Prachtige actie hoor. Iedereen klaar. Scheid zegt de fluit. Aanloop. Stef Nijland. Woe. Toch uh, aangeraakt, Augustinus. Sem de Wit. Hoge bal. Oh, oh, oh. Jano. Nee. Oh, Augustinus. Goed gelezen. De keeper. Ja, daar komt hij. Dat is hem. Hier komen ze toch weer uit. Tombijen. Weer een diepe bal. Buitenspel, dacht ik, grensrechter. Maar goed. Prima ingreep. Jonge, jongen, Nicky. Wat doe je dat goed? Nu uh, Omar El Ghazouani. Uh, wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Uh, de scheidsrechter fluit voor de laatste keer. En uh, het is hier uh, dus een 0-1-overwinning geworden. voor uh, de Rijnvogels uit Katwijk aan de Rijn. Een verdiende uh, overwinning, uh, mag ik uh, zeggen.